Een interferentiepatroon is natuurlijk heel leuk, maar hoe en wanneer ontstaat zoiets eigenlijk? Interferentie treedt alleen op als de golflengte van de golf die interfereert veel kleiner is dan de afstand tussen de twee spleten. Die weer veel kleiner is dan de afstand tussen de spleten en het tweede scherm. In dit geval kan je met de formule I is 4 I 0 cosinus kwadraat pi x keer d gedeeld door L keer lambda de intensiteit van de golf berekenen op de afstand x van het midden. I0 is de intensiteit als 1 van de twee spleten gesloten is. Maar hoe komen we eigenlijk aan deze formule? Als we naar de formule gaan kijken, zien we dat de intensiteit maximaal is als cosinus kwadraat pi keer x keer d gedeeld door lambda l 1 is. Dat betekent dat pi keer x keer d gedeeld door lambda l dan een veelvoud van pi is. Hieruit volgt dat x keer d gedeeld door lambda l een heel getal moet zijn. We gaan nu het geval bekijken waarvoor dat hele getal gelijk is aan 0 dan moet x keer d door lambda keer l dus gelijk zijn aan 0. Hiervoor moet x keer d gelijk zijn aan 0. En aangezien d niet gelijk kan zijn aan 0, want dan heb je maar 1 spleet, moet x wel 0 zijn. Je ziet dat, om punt x is 0 te bereiken, de golf via allebei de spleten een even grote afstand moet afleggen. Dat betekent dat de golven in fase aankomen, dus gelijk lopen, en elkaar dus versterken. Dit betekent dat je op punt x is 0 een maximum kan vinden. Als je 0 in de formule invult komt er hetzelfde uit, dus het lijkt voorlopig goed te gaan. Het maximum op x is 0 heet overigens het 0 de orde maximum. Het volgende maximum is wat lastiger te vinden. De reden hiervoor is dat dit maximum, het eerste orde maximum, afhankelijk is van de golflengte van de golf, de lengte L en de afstand D. Daarom kiezen we daarvoor dus even een aantal waarden. Voor de golflengte lambda kiezen we 1,0 keer 10 tot de macht min 3 meter voor de lengte L tot het tweede scherm. 1,0 keer 10 tot de macht 6 meter. En voor de afstand tussen de twee spleten, 1,0 keer 10 tot de macht 3 meter. Hieruit volgt dat x 1,0 meter moet zijn. We kunnen vervolgens de afstand die de golf moet afleggen, de weglengte, berekenen met twee denkbeeldige driehoeken. Beide driehoeken hebben een basis met lengte L. De ene driehoek heeft een hoogte van x plus d gedeeld door 2, terwijl de andere driehoek een hoogte heeft van x min d gedeeld door 2. Nu kunnen we onze gekozen waarde invullen en de weglengtes met Pythagoras berekenen. Als we dan deze twee weglengtes van elkaar aftrekken, zien we dat het verschil 0,001 meter is. Dit is dus precies een golflengte, wat inhoudt dat de golven dus weer in fase aankomen en dat we weer een maximum hebben gevonden. Het eerste orde maximum. Als we x is 2 kiezen, wordt het weglengteverschil 2 golflengtes, als x is 3, 3 golflengtes enzovoort. Dus als x een heel getal is, vinden we een maximum. Dit klopt ook met de formule, aangezien x keer deel gedeeld door lambda keer l dan ook een heel getal is. We hebben dus nu het rechterdeel van de formule verklaard. Maar hoe zit het met het linkerdeel? De i0 is vrij eenvoudig te verklaren. De intensiteit van de lichtbundel is natuurlijk afhankelijk van hoe fel de lichtbundel is. Een fellere lichtbundel zorgt voor een hogere intensiteit in de maxima dan een zwakkere lichtbundel. Daar moet je dus rekening mee houden en daarom zit de intensiteit bij een enkele spleet in de formule. De 4 is een gevolg van het kwadraat bij de cosinus. Dat kwadraat is nodig om te voorkomen dat de intensiteit negatief wordt, want dat kan natuurlijk niet. Verder is het zo dat je de amplitudes van twee golven bij elkaar op mag tellen als ze in fase met elkaar interfereren. Hierdoor wordt de intensiteit van het maximum dus twee keer zo hoog als de oorspronkelijke intensiteit met 1 spleet. Maar door het kwadraat bij de cosinus wordt het zelfs 4 keer. En dat is hoe interferentie en de intensiteitsformule, die je niet hoeft te kennen voor de toets, werken.